Hey kleine meid, hey kleine vent, je bent helemaal goed zoals je bent. Je loopt niet achter, je loopt niet voor. Dat heb je zelf best wel door. Het zijn die grote mensen die blijven kletsen en je ook dit jaar met dezelfde testen pesten. Zien ze dan niet dat alles anders is gegaan? Hoe fantastisch jij het hebt gedaan? Hoe ongelooflijk veel je hebt gepresteerd in andere dingen die je eigenlijk had geleerd? Het is in geen enkel cijfer op te schrijven. En als dat betekent zitten blijven, dan ligt het niet aan jou, jij hebt getopt. Misschien zegt het wel dat het systeem niet klopt. Let maar op mijn woorden, het komt allemaal goed. Je komt echt terecht waar je wezen moet. Want kleine dame, kleine vent, je bent precies goed zoals je bent. Je loopt niet achter, je loopt niet voor. Hadden al die grote mensen dat nou ook maar eens door.